Ja, iets doen waar ik mijn hele leven al van droom. Ik wil jullie meenemen op deze speurtocht, die het eigenlijk gaat worden. Zowel Tessa als ik rijden paard. Uh, Tessa, die rijdt sinds februari dit jaar paard. En ik heb vroeger altijd paard gereden. En ben, na februari, toen Tessa begonnen was, heb ik eerst vier weken langs de kant gestaan. En toen dacht ik, nou, dit moet ik ook weer gaan doen. Dus vervolgens ben ook ik weer gaan rijden. En ja, dat houd ik maar kort vol, want ik wil natuurlijk een paard. Nou, wie wil dat niet? Tenminste als je van de ruitsport houdt. Heel veel mensen zullen dat herkennen. Het zal een beste zoektocht worden. Want ik wil graag een paard waar Tessa ook op kan rijden, want eigenlijk wil ik een paard aan Tessa geven. Alleen ik vind haar te jong om alleen een paard te hebben, of een pony eigenlijk. Uh, dat zou namelijk betekenen dat zij een pony heeft, dat ze daar elke dag heen moet, elke dag moet rijden. Uh, alle andere dingen die erbij komen kijken. En ze is 7, ze wordt 8. En uh, ja weet je, dat, dat vind ik eigenlijk gewoon te veel van het goede. Dus ik wil eigenlijk een heel lief paard. Uh, een paard waar zij op kan rijden. Dat ook veel beter is dan zij. En waar ik dus ook op kan rijden. Uh, vroeger heb ik altijd in de dressuur gezeten. Uh, ik, heb, uh, even kijken, ik heb de draverij gedaan. Ik heb polo gedaan. En ik heb ook wel gesprongen. Uiteraard allerlei buitenritten. Dus ik heb al heel veel gedaan met paarden. Maar nu een eigen paard gaan zoeken vind ik eigenlijk wel heel erg spannend. En natuurlijk super gaaf om te doen. Ik ga dus allerlei video's maken van deze zoektocht. Uh, wat komt erbij kijken? Waar let ik op? Waar let ik niet op? Wie ga ik erbij uitnodigen om, uh, om me te helpen? Dat, dat weet ik dus ook allemaal nog niet. Dat gaan jullie allemaal zien uh, op deze serie video's. Die dus allemaal gaan over de aanschaf van een paard. Uh, het stallen van een paard. En dan ja, alles wat erbij komt kijken. En dat zal best wel heel veel zijn. Natuurlijk ook de verzekering. Uh, ik ben al lid. Van, of ik heb al mijn ruiterbewijs. De hm? Dus daar zit ook een verzekering al bij. Die ga ik helemaal uitgebreid bekijken, maar ik ga ook kijken of het nodig is om verder te verzekeren of dat ik zelf geld ga sparen. Uh, ik ga kijken bij welke manesje we uiteraard gaan staan. Uh, kies ik voor zelf uitmesten of niet zelf uitmesten. Uh, ik, wil dat allemaal, ik wil er allemaal langs gaan, allemaal gaan kijken. En uiteraard heel veel paarden gaan bekijken, maar nou, ik weet niet of het heel veel zijn. Dus als je eenmaal helemaal verliefd bent op een paard, denk ik dat je het moeilijk vindt om weer verder uh, te kijken. Wel zal ik uiteraard het paard laten keuren voordat ik het aankoop. Omdat ik toch niet wil dat ik een paard krijg dat na een maand kreupel is of krijgt of anderszins ziek is dus uh, daar ga ik uh, dat ga ik ook laten doen en ik heb natuurlijk een manager nodig waar ik mag filmen want anders kan ik jullie niet meenemen ik vind het echt heel erg spannend, er komt nog een dingetje bij Alice! Dit is Alice, zij is onze flatcoat <lacht> ze vindt het wel een beetje spannend voor de camera Zo. ja je bent lief hè. ja je bent een schatje <lacht> en Alice is bang voor paarden, ja echt waar ze vindt ze doodeng ik heb er nog wel een foto van. die zal ik even laten zien Oh, je gaat weer uh, iets anders doen? Ja, dat is best spannend aan tafel, hè? En Alice is dus bang voor paarden. En ja, dat moet dus opgelost worden, want ze moet wel mee naar de manege. En uh, ook een beetje vriendjes worden, denk ik, met ons paard. Denk jij? Ja, dat denk ik ook. Dus dat gaan we ook meenemen in het uh, filmen. Uh, hoe we dat op gaan lossen. Uh, wat we daaraan gaan doen. <laughs> ja, je bent leuk. Ja, <laughs> oh. Hoe we dat dus op gaan lossen en hoe we dat gaan doen. En uh, kijken of we dat voor elkaar gaan krijgen. Dat wel paard als hond elkaar heel erg leuk gaan vinden natuurlijk. Hè? Dus dat zo'n vriendinnetje erbij krijgt Of een vriendje. Misschien krijg je wel een vriendje erbij. En dat is dus een meisje. Dus ik ben heel erg benieuwd naar deze zoektocht. Ik heb er ook onwijs veel zin in. Ik vind het wel heel spannend. En dan voornamelijk omdat dit iets is wat ik dus eigenlijk al mijn hele leven wil. En ik ben natuurlijk heel benieuwd hoe Tessa gaat reageren. Goed. Dit is wat we gaan doen. Ik hoop dat jullie allemaal mee gaan kijken en uh, ik ben heel benieuwd wat jullie ervan vinden. Um, ik heb Google opgestart, want het is zover. Ik ga zoeken naar een paard en dat mag ik op Rick's uh, laptop. Want gisteren heb ik geprobeerd mijn eigen laptop, maar die is dus veel te langzaam. En dat is best heel spannend, want ik kan je vertellen dat hij heeft een gaming laptop en dat ziet er allemaal ongelooflijk spannend uit hier. Maar goed, um, dat terzijde. Hoe begin je? Ja, Ik begin maar gewoon op Google. En ik zoek op. Ik moet wel zeggen, ik heb gisteren natuurlijk wel uh, een aantal dingen al bekeken uh, En dat heb ik ook opgenomen, maar dat is niet meer terug te kijken, tenminste, dat ziet er niet uit. Dus een aantal dingen komen nu in de zoek, dingen al naar voren. Uh, nou ja, goed, dat maakt op zich denk ik niet zoveel uit. Ik begon met paard kopen. Oh, onder enge dingen allemaal. Ik ken deze laptop dus niet. Er zitten heel veel enge knopjes op. Bonnie Park Cities. Hier dat je er koopt een paard. Dat heb ik gisteren ook geweest. Je hebt daar inmiddels een account. Wat ik wel handig aan deze site vind is dat je alles in kan vullen. Dus hier bij advertenties kies ik dan voor paarden. En dan krijg ik heel veel paarden. Uh, noem ik alleen, je kan niet, niet erin. Dus je, je kunt geen uh, onderscheid erin maken. Dat vind ik wel vervelend. Dus je kan nu niet kiezen wat voor soort paard ik zoek. Dit is gewoon wat er is. En dit is waar je naar kunt kijken. Ik heb hier wel een paar paarden gezien die ik leuk vind en die dan ook nog in de prijsklasse vallen. Dat is natuurlijk ook nog wel belangrijk. Ik wil niet meer dan 4000 euro aan uitgeven. Maar ja, kom maar nabij. Deze paarden zijn allemaal jong. En hier zie je bijvoorbeeld een paard dat is M2, leeftijd 9. Fijn en braaf springpaard. Nou, oh, 15.000 15 euro. Dan gaan we het eerst naar kijken. Ik zoek natuurlijk sowieso geen springpaard en heb behalve niet in mijn prijsklasse. Even kijken, leuke Mary is zowel in de spring als in de dressuur uitgebracht. Is een leuk, wel weerig paard. informatie. Foto's vind ik uh, slecht, want je hebt hier dus een bewogen foto. Als je nou je paard wil verkopen, zou je verwachten dat je betere foto's neerzet. Deze is wel beter. Je heel laag komt. Dit is een mooie foto. Um, overzicht. Dressuur L1, 11 jaar, VOS, KWPN. Dat staat voor koud. Nee, sorry. Dat staat voor koninklijk, warm bloed, paard, Nederland. Nou, zoiets. Um, nou ja, er staat verder niks in. Ik heb gisteren om meer informatie gevraagd. Ik moet wel zeggen, ik heb nog steeds niks gehoord. Dus uh, ik hem dan ook echt moeten kopen. Dat weet ik niet. Maar terug naar advertenties. Dat vind ik ook een nadeel. Ik word echt helemaal zo terug. Dus ik had hem een klikje terug kunt. Pagina 3. Allemaal uh, mak. Dressuur. B. Nou, dat is prima. Leeftijd 7. Vos. e 60 E70, 40, 6000 euro. Zeer brave merrie. Van Fleming met veel kwaliteiten. Kan super bewegen. Wordt verkocht wegens ontbreken van klik. Deze Maddie heeft een zeer consequente en gevorderde ruiter nodig. Ze is erg braaf in de omgang, loopt met gemak de trailer op en af en heeft geen stal filmpje te zien op YouTube Zaza. Even een filmpje gaan kijken. Nou, het ziet eruit het is een paard toch nog wel het nodig leren. Dus je er ook maar een B. Breken van klik. dat is fijn, je kan je een kind op weg sturen. Dus dat is wat ik zoek. Even kijken. Uh, Soek Lieve Mary, L1 Dressuur, M springen en M eventing. Je kan je een kind op wegsturen, is dus heel braaf, lief, ook in de omgang. Ook met scheren bij de hoefsmid, tandart, etc. Superbraaf, heeft nog nooit te veulen gehad, het is nu 10 jaar. Prijs. Vraagprijs, laat ik dat nou maar. Zien. Ja. Foto's zien. Ja, nee, niet helemaal mij. Ik vind haar ook wel leuk uitzien. Even daar wijs toe. foto's. En wegens tijdsgebrek kan ik mijn hobby niet voortzetten. Het nieuw te huis belangrijker dan voor mij. Eerst nog braaf, mooi, dingen leuk. Sprekend dressuur. Alweer minder geschikt voor beginners. Kappen dat ze allemaal super braaf zijn, maar uh, niet geschikt voor beginners. vraag je dus af hoe braaf ze zijn. Deze vind ik er toch wel leuk uit te zien. Deze vind ik hier wel leuk. Een stukje. Nog grotere foto's. Ik heb namelijk vroeger een draver gehad en daar heb ik een dressuurpaard van gemaakt. Het zijn wel stevige paarden, zeg maar. Ze dus zijn stevig, ze dus zijn gespierd. En wat voller. Voller gespierder moet ik zeggen. De draafontzadel is niet echt geschikt op de lange termijn van begin. Ik vind die nog wel leuk kan springen. Ik vind toch wel grappig. Hij is ongelooflijk goedkoop, dus dat is altijd fijn. Ik ga natuurlijk paard van alles aanleren. Goed. Dan moet je een contact hebben. Nou. Hier. En dan moet je hier in gaan vullen. Ik heb de van de zaak maar, want ik heb eigenlijk niet zoveel. veel. hoefde om te bellen. Ik heb liever gewoon e-mail e contact. En, graag. Nou, ik wil veel meer weten, maar even voor nu. Ik merk dat mensen soms niet eens reageren. Dan zit ik hele verhalen te tikken. 2, 8, 9, 8. Verzenden. Nou, ik ga op deze manier deze site nog even verder. Maar je kunt ook een marktplaats zoeken, heb ik gezien. Die zullen we ook even laten zien. En dan gaan we naar dieren. Eerst dacht ik dat je ook gewoon alleen naar paarden kon gaan. Maar dat is niet zo. Paarden en ponies. Dat is allemaal wel heel langzaam, moet ik zeggen. Maar goed, het staat wel veel op. Aarde. Nou, even kijken. Dan wil ik D. Dan moet je wachten tot die geladen is. Dan wil ik L. En eventueel nog M. Zo, 1,60 minimaal. Maar niet hoger dan 1,7. Uh, 7 tot 10 jaar. En elf jaar moet ook nog uh, wel. Uh, nou ja, hier kun je dressuur en recreatie, nou, ik wil geen springpaard, maar de rest en geen tuinpaard. Dus ik moet dressuur en recreatie hebben. Nou, dit zijn dan de paarden die uh, te koop staan. En daar kun je dan tussen gaan kijken. Ziet er mooi uit, Ik kan maar weer een linkje open in, uh, in mijn plat. Je roelt de foto's. Mooie Mary, mooie prijs. Hij is 15 jaar, dat is dan. Ja, ik kan er denk ik nog 5 jaar mee doen, dus ik vind dat eigenlijk uh, te oud. Ja, maar dat het dan niet in de beschrijving bovenin staat. Blue Bell, spot Mary. Leeftijd 7 tot 10. L, kort foto's. Het ziet er wel leuk uit. List 9, trouwens super praat. Oké, okay, nou, dit ziet er heel leuk uit. Natuurlijk alleen even weten of we ook Tessa dus daar een rondje op kan rijden. Maar goed, je kunt dus uh, op marktplaats kunnen van alles vinden. Heb je nog sporthorses? Paarden te koop. En ook hier kan je dus uh, paarden te koop kiezen. En bij paarden kan je zien welke prijs je wilt. Die wil ik wel, die wil ik wel ook nog wel uh, stopmaat en dan kom je hier dus van alles uh, tegen wat binnen je prijsklasse valt en welke paard uh, je dan kunt, uh, tenminste wat binnen je prijsklasse en dus je zoekargumenten valt. Dus hier ga ik ook nog even zoeken. Ik moet wel zeggen dat ik uh, inmiddels een uh, Excel aan ga maken denk ik maar van iedereen, uh, van alle paarden en uh, daar ga ik dan inzetten uh, welke paard Waar gevonden is, maar ook of er gereageerd wordt. Zodat het niet op, verschil, op, uh, op verschillende sites te koop staan, op verschillende sites op hetzelfde paard gaan reageren. Dat is eigenlijk een beetje zonde. En uh, als ze gereageerd hebben, het is niks, dat ik dat er ook even bij kan zetten. Uh, ja, zo hou je een beetje bij of het wat wordt. Nou, dit is mijn zoektocht. dus bedankt voor het kijken en ik zie je graag. Goedemorgen! Vandaag is de eerste keer dat ik naar een paard ga kijken. Ik ga helemaal naar Zwolle, dus dat is 1 uur en 50 minuten rijden. Dus ik moet zo eerst nog even tanken. En ik ga kijken naar een Appaloosa en pre Appaloosa's. Wat het verschil is, dat weet ik nog niet, maar dit is natuurlijk oriënterend. Dus ik ga gewoon even kijken en dan zie ik daarna wel verder. Ik had me misschien meer in moeten lezen, maar dat is er even niet van gekomen. Ik heb wel de stalwerk gekeken gereviewd, of tenminste gereviewd, daar heb ik view, uh, reviews van gelezen. En gekeken waar het is en of er nog slechte dingen te vinden waren. Die kon ik niet vinden, dus ik hoop dat het ook echt zo is. Uh, Julian is het paard, maar ze hebben 20 paarden te koop. Dus wellicht dat het uh, niet Julian wordt, Julian is 6. Hij is een grijs schimmel, Prachtig. ik vind hem echt prachtig. Andere mensen vind ik niet, maar goed, een kwestie van smaak. En uh, ja, ik, hij is 6 jaar, dat vind ik eigenlijk wel jong en ik wil eigenlijk liever een Mary. Dus uh, dat zou kunnen zijn dat het iets anders wordt. En uh, ik ga ook geen beslissing nemen vandaag, ik ga gewoon kijken. Uh, ik heb Even kijken hoor, volgende week heb ik nog twee afspraken staan. Eén met Choco, dat lijkt me een onwijs gaaf paard. En één met even waar ik de naam vergeten ben, omdat ze steeds die maaldier erop zetten. En al die namen onthoud ik dus niet. Mocht dit allemaal niks worden, geen probleem. Maar dan wacht ik even tot januari met verkijken. kijken. Omdat nu de drukste maanden van het jaar daar aankomen. En eigenlijk eh, het te druk is om dan ook nog helemaal naar bijvoorbeeld Zolle te rijden. Dus ik ga nu naar Zolle. En ik laat jullie straks meer zien. Dit is favoriet. Favriet is een Andalusier, PRE geloof ik. PRE ook nog. En die gaat met ons mee. Ik mag er even rijden. Hij is veel jonger dan dat ik in mijn hoofd had. Hij is 5. Maar Hij is tot nu toe ongelooflijk braaf en lief. Hij snapt nog niet alles. Nou, ja, dat vinden we eigenlijk niet zo heel erg. We gaan even rijden. Oh ja, je doet echt mooi zo. We gaan even naar je of dat. Kom maar. het zwolle uh, ik vond Favriet echt een puppy wat een scheetje als dat hij snapt er allemaal nog niet zoveel van maar het is wel echt van uh, doe ik het goed doe ik het goed uh, nog een keer nog een keer uh, wat wil je van me zou ik het ook proberen wil je dit wil je dat uh, luistert heel goed naar je stem dus dat is op zich ook wel heel fijn dat zou je nog op je stem kunnen leren rijden uh, ja het is, het is gewoon een dropje of het verstandig is dat uh, weet ik nog niet uh, dat ligt er een beetje aan maar hij is wel heel lief heel werkwillend uh, hij, hij zit heel soepel, loopt soepel en uh, ja, heeft daar sowieso heel veel zin in. Uh, met Tess weet ik niet of dat uh, direct iets wor wordt, dus dat is zeker een twijfeldingetje of iets waar ik beter naar moet kijken. Uh, het is niet een paard dat gelijk wegspringt of moeilijk doet of weet ik het, dat is het allemaal zeker niet. Alleen, ja, als jij je benen aanlegt, oké okay, ik ga sneller, ik ga sneller, oh je stopt, oh ik stop, dus hij is heel heel direct en heel, uh, ja, heel werkwillend. En dat zou voor Tess best wel eens uh, heel spannend kunnen zijn, omdat hij dan natuurlijk gewoon doet wat ze zegt. En dat is ze helemaal niet gewend. Uh, dus ik weet het niet, ik, ik ben in ieder geval heel erg verliefd op hem. Uh, en, en nu moeten we gewoon eventjes verder kijken uh, of dat uh, met Tess iets zou worden en hoe die zich ontwikkelt. En, ja, goed, ik, ik ben in ieder geval reuze enthousiast over de stal, ik vind de stal echt heel erg leuk. Het is niet zoals wij hier in het Westenland gewend zijn met uh, Solaria en vijf uh, sterren en ik het allemaal. Het is gewoon echt een boerderij. En daar staan stallen en uh, daar is een bakje. Uh, ik vind dat geen probleem, zeker niet. Uh, hele aardige meiden. Die ene, uh, dat ene vrouwtje die, uh, die weet ook precies uh, een paard bij je te zoeken. Dus dat is heel erg leuk. En die andere dames gewoon ook heel behulpzaam. Dus ja, leuk stal. En mocht het met dit paard niks worden, wil ik met een ander paard. Dus ik ben reuze enthousiast over dit geheel. En nu nog even afwachten, uh, dinsdag ga ik naar een ander paard kijken. En wellicht, als het lukt, misschien zaterdag met Tessa en Minke naar uh, nog een keertje naar Favoriet. Want dat is wel mijn favoriet. Goedemorgen Tessa! Goedemorgen! Het is vroeg, acht uur, waar gaan we heen? Uh, paardjes kijken. Vandaag gaan wij een roadtrip doen. Een vriendin van mij die wil een paard en die nee. heeft kinderen. En Tessa is het? Het proefkanijntje. het proefkanijntje. De hele auto ligt vol. Tada. Met eten, speelgoed, kussens, dekens. Moeten we daar ook nog van alles. Toen moeten we moeten best wel ver rijden. Maar ja, dat is natuurlijk wel leuk. Ja. En vandaag zijn we make uploos Want het is ongelooflijk rot weer. Ik weet niet of je dat kan wel zien zo. Kijk, nou, Ik weet niet of je het ziet, maar het waait en het giet en het regent. Nou, nu is het even droog, maar niet helemaal. Dus wij gaan nu eerst naar Zeeland. Waar zijn we, weet je dat? Uh... In Westkapelle. Ja. En dan zijn we dan naar een zijn... PR paardje aan het kijken. Ja, en die is heel leuk. En hij houdt helemaal niet van het Nederlandse weer. Ja. Hij wil alles eigenlijk gewoon warm hebben. Ja. Dus we gaan even kijken. Ik moet graag even rijden. Nou, zo. Het is even een nieuw vriendje. Oef. toch gaat ze het maar ik denk dat ze eindelijk een vriendje gevonden. eindelijk. Oh, dat ziet er mooi. Kijk, ik heb nog een vriendje. Yay! Tessa zit op een groot paard. En het paard luistert soms naar haar. En Tessa is er nog te leren. Maar hij vindt haar wel aardig geloof ik. Beentjes, beentjes, beentjes. Oeh, dat mag hij niet. We komen net, uh, we gaan uh, weer weg. We gaan uh, naar een ander paardje op. Ik vond de Boy heel leuk. Dat was dat paardje. Hij um, luisterde voor, uh, vooral goed naar mijn topmama. Ja, heel goed. Is beter aan jij dan naar mij. Mm -hmm. uh, ik vond hem wel heel leuk en ik hoop dat hij nog te koop staat als uh, ik later goed ben. Zijn uh, zijn bijna bij het andere paardje. Emma Ja, in het midden of nou weer. Ja, we zien bijna niks. We zijn in Groningen wat verder dan gedacht. Ja. Wat langer rijden ook, hè, Tess? Yeah. Nou ja. Ondertussen te nog een uh, broodje met ei gehaald. Na, <laughs> na heel lang rijden. We hebben echt ruim 300 kilometer gereden. Om erachter te komen dat dit een paard is met een heel erg groot verleden. Hij is in Spanje geweest, hij is in Duitsland geweest. En. Uh, nou ja, goed, het is heel heet. Dan had ik van tevoren op uh, internet dat natuurlijk wel even gevraagd. Ik had de altijd gevraagd. En dan kom je bij een paard waar je dus uh, echt niet eens op uh, kan gaan zitten. Dus uh, helemaal voor niks hierheen gereden. Vond jij wel jammer, hè? Ja. Ja, ik ook. Nou ja, het is niet anders. Dus wij gaan lekker naar... Huis. Huis. ja. Wat ik niet fijn vind, is dat ik wel bij het andere paard blijf. Ja, nee, nou ja, zo gaan die dingen. Niet bij dit paard, hoor. Die is hartstikke vervelend. Nee, die andere. Ja, die andere. Die vind ik echt heel leuk. Dus volgende keer beter. Ik zeg maar doeg. Doei! Doei. <lacht> Niet zo teleurgesteld. Dat is goed hoor. Ja. In de vorige video hebben jullie kunnen zien dat wij twee PRE's gingen bekijken en dat uh, heeft me heel erg veel geleerd. Het heeft me zelfs een beetje ontmoedigd want uh, ik heb 740 kilometer gereden. Ja, daar had ik toch wel wat minder kilometers uh, voor kunnen gebruiken dus dat was wat teleurstellend zullen we zeggen, maar we hebben ook heel erg goed nieuws. En het goede nieuws is, we hebben een sponsor. Dat is Ruiterhart. Ruiterhart is een webshop en een gewone winkel. In het verleden hebben ze ook KWPN'ers gefokt. En ik heb van hun ook een aantal tips gekregen en die wil ik eigenlijk wel met jullie delen, omdat um, zeker na gisteren uh, ik toch wat uh, ja, het lastig vind. Ik heb nu een aantal paarden gezien en uh, ja, het, ik, ik vind het niet makkelijk. Maar goed, voordat je ergens naar gaat kijken en wil voorkomen dat je 500 kilometer van John, voor Jan Doedel uh, gaat rijden, begin bij het begin en dat is bij de reactie op een advertentie. Ik ben erachter gekomen dat op Marktplaats kan je fantastisch naar paarden zoeken, maar dat wil nog niet zeggen dat degene die op Marktplaats zit ook degene is wie je voor je neus krijgt. Zo was ik gisteren dus bij een marktplaatsadvertentie voor een PRE. En ik heb leuk met het meisje Stephanie heb ik uh, gemaild. En ze, ze heeft daar ook best wel uh, dingen in verteld, maar ik had echt de indruk dat het paard van haar was. En het paard is helemaal niet van haar. Ik kwam daar in een uh, stal en uh, daar waren ze bezig met een fotoshoot, wat op zich natuurlijk hartstikke leuk is. Maar, waarom is er een paardenfotoshoot? Ik heb het niet gevraagd. Maar ik denk wel dat het een handelaar is en helemaal niet een privépersoon. Het paard waar ik bij kwam te staan uh, voldeed ook helemaal niet aan wat wij zoeken. Ik heb duidelijk in mijn mails aangegeven dat Tessa 8 jaar is en dat het wel de bedoeling is dat zij ook een rondje door de bak kan rijden. En we kwamen bij het paard dat overigens er heel erg mooi uitzag. Alleen het heeft al een verleden. Um, zo heeft het gevochten met een andere hengst in Duitsland, kon daar niet blijven staan omdat hij ook niet meer wilde eten na die vechtpartij. Is daar aardig beschadigd ook door geraakt. Wat dan misschien de beschadigingen zijn, dat weet ik niet, maar goed heb ik ook niet naar gevraagd. En uh, vervolgens is hij naar Nederland gekomen, zou daar voor iemand zijn uh, die de eigenaar was en ik denk toch dat dat een handelaar is, weet ik niet zeker. En uh, die zou te zwaar zijn voor het paard en daarom moest het paard weg. Stephanie was er zelf ook, maar daar was het paard dus niet van. Ze reed er wel op en was verder een heel lief meisje en ze deed echt wel de best. Alleen, de meneer die erbij stond, die was een stuk minder vriendelijk en een stuk minder aardig. En uh, die gaf me ook wel een, een rot gevoel. Het uh, kan ook zijn dat het een communicatiestoornis is, dat weet ik natuurlijk niet. Uh, zo kan het zijn dat hij dacht dat ik wilde dat Tess op dat paard zou rijden. Nou, Ik zag het paard staan, ik hoorde het verhaal aan en ik denk daar gaat mijn dochter dus van zijn levensdagen niet op. Uh, Tess was natuurlijk enorm teleurgesteld, maar goed, ze had daarvoor gelukkig wel kunnen rijden. Dus uh, nou ja, ze begreep het denk ik ook wel of misschien helemaal niet, maar accepteerden ze het. Dus uh, het is handig, voordat je ergens heen gaat, dat je jezelf goed informeert. En ik heb nu een paar vragen die ik voortaan altijd zal stellen, die ik hiervoor dus niet stelde. Ik vroeg me natuurlijk altijd wel van, kan er een meisje van acht op? Is het braaf? Uh, is het gezond? Uh, wanneer is die voor het laatst gekeurd? En dat soort vragen stelde ik natuurlijk allemaal netjes wel. Maar de vraag die je eigenlijk ook moet stellen is, is het paard van jou? Ik bedoel, als ik dat aan Stephanie had gevraagd, dan had ze gezegd nee. Tenminste, dat hoop ik. Dan is de vraag, hoe lang heb je het paard? Want nu bleek ook dat dit paard daar pas een paar weken staat. En uh, dat ze niet, zelfs niet weten hoe ver het is in de dressuur. Dus dan noemen ze dat maar zadelmak. En dat ze daar zelf helemaal geen dressuur rijden. Dus daar had ik beter op door kunnen vragen. Dan had ik al wat meer geweten. Kijk, als jij een paard een paar weken hebt en het moet alweer weg. Uh, dan komt dat niet over als een privépersoon. De vraag, natuurlijk, waarom verkoop je het paard? Nou ja, in dit geval was dus het antwoord dat de man er te zwaar voor zou zijn. Of dat zo is, daar, daar wil ik geen uitspraak over doen. Dat weet ik gewoon echt niet. Zou best kunnen. En uh, wat ik voortaan ook ga vragen is: waar komt dat paard vandaan? Dus in dit geval had ik dan geweten dat het eerst in Spanje heeft gestaan, vervolgens naar Duitsland is gebracht en nu in Nederland terecht is gekomen. Ja, dat vind ik een behoorlijke reis voor een paard. En ik ben geen fokker en ik ben geen handelaar. Maar voor mij, als privépersoon op zoek naar een paardje, voor mij en mijn dochter. Uh, ja. Vraag ik me toch af, een jong, tenminste het paard was niet jong, het was 11 jaar. In 11 jaar, waarom gaat het van Spanje naar Duitsland naar Nederland? Is het dan een topper? Uh, is het fantastisch bereden? Of is er iets waardoor dat paard steeds van handelaar naar handelaar gegaan is? Het stelt, het, bij mij doet het in ieder geval vraagtekens op. Nou ja, dat in ieder geval voordat je ergens heen gaat. Uh, nu had Dennis ook een paar dingen voor mij nog op papier gezet die ik fantastisch vind en waar ik wel echt iets mee kan. Dus die wil ik graag met jullie delen. Uh, ik ben natuurlijk voor Tess op zoek naar een uh, paard, en voor mezelf ook, maar ik wil graag dat het paard braaf is. Nou, een paard heeft in de vierde en zo rond een achtste uh, pubertijd. Dus als je een paard ouder koopt dan, acht jaar, oh, dan negen jaar, moet ik zeggen, dan negen jaar, heeft hij dus de twee pubertijden al gehad. En uh, dat maakt het natuurlijk al een stukje makkelijker, en zal het paard in ieder geval wat braver zijn. Maar goed, als je daar geen behoefte aan hebt, kun je natuurlijk een jonger paard nemen. Maar in mijn geval is dat heel erg handig om te weten. Uh, ja, ik lees het op, dus af en toe kijk ik naar beneden. Uh, let op het oog van een paard of het op jou gericht is. Zo zie je dus of het paard uh, communiceert met jou, naar jou kijkt, geïnteresseerd is in jou. Um, in het oog zie je ook of het een doetje is of dat die een beetje brutaal is. Nou, dat heb ik de afgelopen tijd wel gemerkt. Je ziet echt wel aan zijn oogjes van joh, ik heb zin in jou of ik heb helemaal geen zin in jou. Uh, neem snoepjes mee in je zak, maar laat ze niet zien. Zo trek je de aandacht van het paard en kun je meer van het karakter zien. Bij de PRE's merk ik daar weinig van. Ik heb wel begrepen dat PRE's die uit Spanje komen nog nooit een snoepje hebben gezien. Dat die vaak ook helemaal geen voor gewend zijn. Dus die weten helemaal niet wat een snoepje is. Dus daar kan je dan wel mee staan. Maar dan moeten ze dat nog helemaal ontdekken. Bij andere paarden zal het wellicht wel werken. Maar ja, tot nu toe heb ik alleen PRE's bekeken. En ik ga nu over op de KWPN'ers. Dus dan zal ik jullie nog laten weten wat het resultaat daarvan is als je snoepjes in je zak hebt ik heb wel gemerkt toen ik langs andere paarden liep uh, bij die laatste pre dus daar stonden ook gewoon uh, andere soorten paarden KNWPers en, hey. en nog een aantal andere en dan merk je wel dat sommige paarden direct naar jouw zak toe snuffelen en veel interesse in je hebben uh, nog een tip was laat ze altijd een voetje geven of krap de hoeven uit zijn ze super braaf, dan weet je dat. Dus dat is dan natuurlijk super om te weten. En lukt het niet in één keer, kan je het natuurlijk nog een keer proberen. Maar lukt het dan niet, is het zeker voor mij uh, niet een paard waar ik op zit te wachten. Want Tessa moet het ook kunnen. En als je ze met 8, 9 jaar, of nou ja, 9 jaar en ouder nog moet gaan leren om de hoeven uit te krabben en braaf daarbij te zijn. Ja, dat is misschien toch niet helemaal wat ik zoek in ieder geval. Uh, dan staat er ook nog een tip: was, test een paard altijd in de buitenbak. Nou, dat kan soms wel en soms niet. Uh, waarom moet je het testen in de buitenbak? Omdat wedstrijden buiten zijn, over het algemeen genomen. En dan weet je natuurlijk gelijk in een minder makkelijke omstandigheid hoe het paard reageert, of het schrikkerig is of juist niet. En ja, dat soort dingen. Alleen gisteren was er een storm. En zo hard dat zelfs de waterkering bij, tussen, bij Zeeland, dat daar geen aanhangers overheen mochten. Dus dat was niet helemaal een optie. Paard heeft wel een stuk buiten gelopen, dus dan merk je ook wel wat. Maar een goede tip wel om als het kan gewoon in de buitenbak te rijden. En dan nog eentje, onthoud één ding, paard is een vluchtdier. Dus kan ook wel eens gek doen. Elk paard bokt ook wel eens van vruchten. Nou, dat heb ik zelf ook wel uh, op de meeste een aantal keren meegemaakt. Maar natuurlijk vroeger bij mijn eigen paard ook. Dan zijn ze gewoon zo blij. jee! En dan gooi je zegtjes die, die achterbeentjes omhoog en daar is natuurlijk op zich helemaal niks mis mee. Uh, maar ze mogen niet gemeen zijn. Dit merk je al met het opstijgen. Let op de oren, altijd naar voren en het hoofd altijd iets gebogen houden naar de zijde waar je opstapt. Mochten ze dan weg willen schieten, dan draaien ze en krijg je de ruimte om er af te komen. Dus als het paard met zijn hoofd naar jouw been toe staat, als het dan raar wil doen, dan moet het eerst zijn hele hoofd omgooien om naar jou toe te komen. En dat betekent dus dat het logischer voor het paard is dat ze dan komt, de andere kant op gaat en dat jij dan ruimte hebt om te vertrekken, mocht dat nodig zijn. En wat ik ook niet wist, maar zeker uh, interessant is om te weten. Wij hebben een budget van uh, tussen de 4 en 5000 euro ergens. Uh, een beetje meer, een beetje minder. En voor het bedrag van 5000 euro moet een paard altijd al gekeurd zijn. En dat moet nooit op kosten van de koper zijn. Nou, dat wist ik dus ook niet, dus ik heb ook al bij een handelaar gestaan, dat was de eerste. En toen wist ik het ook gewoon niet en uh, die paarden zijn niet gekeurd. Nou, dan betekent dat uh, voor mij wel dat ik daar rekening mee moet houden. Uh, het, het hoort dus wel, maar ja, goed, dat zijn dingen die moet je weten. Het was dus een hele reis gisteren. en ik heb heel erg veel geleerd. Ik ben enigszins ontmoedigd op het moment. Maar goed, aanstaande vrijdag ga ik naar een leuk paardje kijken van een mevrouw die hem al acht jaar heeft. Die gaat verhuizen, heeft een 40-urige baan, en een fulltime baan moet ik zeggen. En nu rijdt er iemand anders op. Ja, dat is natuurlijk zonde van het geld. Dus die verkoopt haar paard en ik ga... Uh, volgende week maandag ga ik nog naar twee andere paarden kijken, maar dat is bij een andere Ruitersportzaak. En ik denk dus ook dat dat meer handelsachtig in ieder geval zal zijn. Ik wil niet zeggen dat het handelaren zijn, maar ja, dat zijn toch dingen waar ik dan uh, wel rekening mee moet houden. Ik denk dat ik zelf meer geneigd ben om toch iemand te zoeken die gewoon zijn eigen paard na een aantal jaren weg doet. Ik ben gisteren ook bij PRG geweest, die gaat na een jaar weg. Maar die mevrouw is een Belgische mevrouw en die heeft ook wel echt een, een bredenering daarachter. Zij staat in Zeeland vlakbij het strand. Super mooie locatie alleen heel erg winderig en zoals je gisteren ook uh, daar merkte, het was natuurlijk al rot weer. Dan staat daar een paard uh, dat, dat de hele dag eigenlijk wel in de wijk kan. Nou, veel paarden vinden dat fijn. Maar dit paard heeft uh, acht jaar lang in Spanje gewoond en dat is de Nederlandse uh, en hoe moet ik dat zeggen? Het Nederlandse weer is natuurlijk iets compleet anders dan het Spaanse weer. Dus dat paard dat heeft het eigenlijk niet zo naar zijn zin daar uh, in, in die stal. Ze hebben wel twee prachtige boks en een mooi weiland eromheen. Maar het moet altijd naar buiten toe en uh, kan wel goed schuilen. Maar... Ja, het is, het is geen Spanje. En er is ook geen makkelijke binnenbak. Er is wel een binnenbakje. Maar ja, het is, het, is, uh, het is geen Spanje. Laat het zo maar zeggen. Dus ik begrijp wel dat het voor het paard beter zou zijn als die een wat rustigere omgeving kreeg. Ze heeft ook nog een halflinger staan. En uh, die heeft er allemaal geen moeite mee. En die vindt het allemaal prima. Dus ik kan me voorstellen dat als de omgeving van het paard niet prettig is, dat je dan besluit. Ja, weet je, dit is wat ik hem kan bieden en dit vind ik niet fijn. dus uh, Tessa die vond het paard zoals jullie gezien hebben gisteren weer fantastisch. Ik heb er een mindere klik mee. Dus uh, ja, ik wil toch nog even verder kijken of we niet een paard kunnen vinden waar we allebei een goede klik mee hebben. En anders gaat Tessa voor. Dan wordt het voor Tessa de klik en voor mij een wat mindere klik. Uh, ondanks dat ik er waarschijnlijk meer op zal rijden, vind ik het toch het aller, aller, allerbelangrijkste. Dat zij gewoon heerlijk uh, haar rondjes kan doen en lekker kan knuffelen en daarin kan doen. We gaan weer een keer op stap. Dit keer ga ik naar Groningen. Of ik ga alweer naar Groningen. Uh, dit keer naar een kwpn-merrie van 14 jaar. Hele leuke eigenaresse, leuk contact mee per e-mail. Het is, dus, uh, even kijken, 250 kilometer. Ja, ik verzin ze wel. En als het goed is ben ik daar dan 2,5 uur voor onderweg. Nee, op zich is dat niet zo'n probleem natuurlijk. Uh, ik ga nu rijden en uh, dan zie jullie straks uh, deze leuke uh, KBP en Mary van 14 jaar. <Lichtstuklenobsthaan> Net allemaal kunnen zien dat ze voorgereden werd en dat ik erop gereden heb. Alleen het was heel erg slecht weer. Het goot ongelooflijk. Dus het was niet echt een optie om in de auto nog een keer uh, video op te nemen. Uh, buiten dat het regende was het ook heel donker. Dus ja, het zag er gewoon niet uit. Dus ik doe me even opnieuw. Um, ik vond haar heel erg leuk, Verona. Ze liep fantastisch. Ontzettend leuk paard. Is acht jaar uh, van dezelfde eigenaar geweest. Ik zei helemaal in het begin dat ze 14 is, maar ze is 13. Dus ze is één jaar jonger. Heel braaf, heel rustig, wel heel vlot en voorwaarts. Dus dat, uh, dat vind ik echt heel gaaf. Dus ik ben heel erg benieuwd wat Tessa van haar zou vinden. Morgen heb ik nog een afspraak gemaakt. Ja, iets ik reet leuk. En dan gaan we dus uh, weer met een smoes, weer naar Groningen. En ik ga ook naar Zwolle, geloof ik. Nou, ik weet het niet helemaal precies meer. Maar morgen ga ik dus ochtends een paard bekijken. En dan smiddags nog een keer naar Verona. En ik neem Tessa mee met de, ja, met de gebruikelijke smoes dat Minken uh, op zoek is naar een paard. En dat zij de kindvriendelijkheid mag testen. Ik ben heel benieuwd wat ze daarvan vindt. Vandaag gaan we bij Sir Kelly kijken. Hebben er zin in? Ja, ik ga erop rijden. Kijk, daar is zo staan. Nou, daar kijken we zo wel naar. Ik ga je filmen, ja? Huh? Hé hey mama, als ik hem één keertje zo doe, dan gaat hij automatisch uh, heel ver. Hey, scherp. Dat <laughs> doet mama anders nooit. Goed zo meisje, netjes, keurig. Nog een keer, kom maar. En oh, je gaat hierheen, oké. Okay. Goed zo meisje. Kom maar lopen Tess. Oh. <laughs> ik, denk, ik, ik denk dat je een vriendinnetje erbij hebt. <laughs> en dan naar de uitgang. Nee, niet rennen. Rustig lopen. Je kan ze rustig achter je aan. Dat was zirconi. Hoe vond je dat? Leuk. Ja? Dat was één keer nog een beetje geschrokken, geloof ik. Hè? Ja. En daarna ging het weer goed. Mm -hmm. Oké, okay, wil je er nog iets over zeggen? Het was erg leuk. Oké. Okay. Nou, dan gaan we nu naar uh, de volgende. Ja. Oké, okay, stil. Wat bent u aan het doen, mevrouw? gek. <laughs> <Uitrekken. laughs> we zijn in Groningen. We gaan ja. naar een paardje kijken van 13 jaar. Uh, en uh, Tess, niet tegen mijn ding aan. Van 13 jaar, KWP en der, Mary. En uh, in Groningen. En Tess doet een beetje gek. Hier was ik gisteren ook. <laughs> en nu gaat Tess even kijken of het paard kindvriendelijk is. Ja. Oké. Okay. Het is wel handig op zo'n uh, opstapje, Tess. Wat denk je? Zou het opstapje bij het paard komen? Of moet je een eigen opstapje kopen? Gaat nee, <laughs> het goed Nee. Yeah. Ja? ja. Hallo, meisje. Ik ga naar achter, dan kunnen we het beter zien. Hallo. Zo. Joe Tess. Oh, gelukkig, sister. Ja. Als je ik, ben nog... weer bij de... ik ben weer bij de uh, minipanees geweest. Oké, okay, bij de Shetlanders. En ik ben ook bij de felontjes geweest. Open oh, de felontjes even kijken. Dat was ook leuk, ja. ja. Waar Waren die lief? Ja. Deze die vond ik wel echt oorzien uh, van mijn baan. Ah, dat is wel heel leuk. Het vrijdag, het is vandaag ook vrijdag, dus over een week wordt het paard gekeurd waarvan we denken dat het wel uh, bij ons past. Dus hopelijk komt ze dan vrijdag bij ons en wordt ze goed gekeurd. Nou, met dit goede nieuws, waar we natuurlijk heel blij van worden, uh, is het natuurlijk ook tijd om aan een aantal spulletjes te beginnen. Want of ze nu goed gekeurd wordt of niet, als je een paard aanschaft, dan heb je natuurlijk spullen nodig. Dus ik heb het besteld bij Ruiterhart. een super gave webshop, waar heel vriendelijk geholpen wordt, maar ze ook met je meedenken, dus dat is altijd wel al heel erg fijn. Ruiterhart is ook onze sponsor, dat moet ik er wel even bij vertellen. En daar zijn we natuurlijk heel erg blij mee. Er staat een enorme doos voor mij, echt enorm. Dus ik ga de camera nu eventjes naar beneden doen en dan kunnen jullie met me meekijken wat er allemaal in de doos zit. Nou, ik hoop dat jullie het zo allemaal een beetje kunnen zien. Het is wel mega groot die doos, dus ik weet niet of ik alles heb nu maar... Hier kant op. Eerst moet die open. Dus dat gaan we nu doen. Dus dit is allemaal vol met allemaal spullenboel. Ik zal het er één voor één uithalen. En zo kunnen jullie dus zien wat er allemaal in die doos zit. Nou, als eerste heb ik hier een kaptoon. Dat is een, uh, ja, eigenlijk gewoon een halster en daar kan je mee logeren. Da -da -da -da -da. Uh, een boefstel. Ja, super gaaf natuurlijk. Ik zie hier heel veel rima uh, natuurlijk hier heel veel riempjes, er zitten teugels bij, nou, speciaal voor Tess een gouden <laughs> Zo. Maar goed, dan hebben we hier peesbeschermers, handig. Ik heb gewoon maat volgenomen, dus op zich, net zoals ik zeg, ik hoop het natuurlijk niet, maar mocht ze afgekeurd worden, dan kan dat gewoon bij elk ander paard ook. Dus die, een spons, ja, paard werkt heeft, Dan moet natuurlijk afgesponsen worden. Dit is ook wel een handig dingetje. Super handig dingetje. Uh, dit is om de schoftmaat te meten. Dus uh, dit zet je op het paard. En dan kan je de schoftmaat meten. Of, uh, hoe groot de. Uh, hoe noemen we dat? Uh, de gulp is van het zadel. Dus handig ding. Super. Nou, we hebben hier nog. Oh, ik zie je dat ik nog een keer mijn mes nodig heb. Het is namelijk een doos in de doos. Ik moet even uh, uh, iets vinden. Ja, dan krijg je ze bij het de zes haartjes. Dan heb je in ieder geval kwam. Zo. Ja, dit is natuurlijk helemaal gaand. Dit is glitter, ik ga het erbij houden, glitterhoefgel. Nou, dan kan je dus je paard roze glitterhoeven geven. Ja, dat ik dat natuurlijk geweldig, maar stiekem vind ik toch natuurlijk ook wel leuk. zout. ja, dat vind ik lekker. Blauwe tintuur, dat erbij houden. Dan heb ik hier nog zo'n gaaf potje. Ik zal hem even openmaken ook. En dit is ook glitterspray, maar dan voor de vacht. Veel glans met glitter en duft. Ik weet niet wat duft is, maar in ieder geval krijgt je paard van glitteren. De bovenkant van de glitterspray. Um, hier heb ik leder. Uh, le leerolie, dus voor het zadelhoofdstel, dat soort dingen. Voor het onderhoud. Oh ja, dit is ook wel een handig dingetje. Dit is een uh, blok waar je vlekken van de huid of van de, uit de vacht van het paard makkelijk weghaalt. Dus misschien ook wel voor een te dienen. Een uh, zadelspons, uh, En voor je kunt ook gebruiken om het te maken. Snoopy! Dan hebben we nog een mooie hoevenkroger. Een zadelzeep. Een blauwe roskam. Uiteraard zweefmes. Gewoon de borstel. sterretjes. Wat krijgen we hier? Ja, dat is wel een dingetje zeg maar. Dit is een longeerhulp. Dus uh, dit hele zo, dat is de logeerhoek. En als laatste, ja, die is heel groot. Dus ik ga alleen hem even omhoog houden. Maakt ook een hoop herrie. Oh, de... de deken. Zo, zo kan je hem beter zien. Het is een 300 gram winterdeken en die is ook waterdicht en nou ja het is gewoon een perfecte deken. Nou ik had nog een paar dingetjes besteld maar goed uh, die komen nog nageleverd en ik heb natuurlijk nog van week dus geen enkel probleem. Ik dus ben super blij met al deze spullen, ik vind ze ook super gaaf. Uh, de volgende keer dat er weer bij komt of dat de volgende bestelling komt dan uh, maak ik gewoon nog een video erover. Ik begin steeds zenuwachtiger te worden, want vrijdag is de keuring al. En ik hoop zo dat het goed gekeurd wordt. En dan gaan jullie dat natuurlijk allemaal zien. Vandaag een van de spannendste dagen van mijn leven, kan niet anders zeggen. We zijn op weg naar de keuring voor Verona, en uh, we zijn vanuit mijn naar Emmelor toe. Er is file, dus dan maakt die wagen waarin zit hoe ze voor herrie, want dit is zo'n uh, twee-paard-veewagen. Dus dat is net geen vrachtwagen, je mag er nog geen rijden met je rijbewijs B, maar het is wel een heel ding zeg maar. Um, ja, heel erg nerveus, dus uh, maar even afwachten. Gisteren Esther nog gesproken en die, uh, die heeft hetzelfde, alleen die moet al schuit nemen en ik mag haar hopelijk meenemen. Dus dat is natuurlijk wel een enorm verschil. Uh, maar ja, altijd weer rijdt, Er uh, is ding. <laughs> uh, dat scheelt wel, want ik denk dat hij wat koeler is onder dit geheel. Dus uh, straks mag ik de keurig filmen en dan zie je jullie ja. weer. Dan rij je nu Emmeloord binnen. En als het goed is, dan uh, is hier ook de dierenkliniek. Ja, dat is die, Het bordje. Hier rechts. Dus hier rechts. Dat ziet er wel heel luxe uit. Mooi hoor. Die op het bordje kijk ik ook wel wat moeten. Paardenkliniek is rechtsaf. En ook naar de uh, Rechts staat hier. Welkom, oprijden tot aan de stopstreep. Het hek opent automatisch. Dan nou mag je naar een keer terrein. Dus nou, daar gaan we. Ja, gaat ie. Goed. Oh, gelukkig er zijn er wel twee hekjes over, Pas passen we er niet door. Onze ontsnappen de paarden. Nou, weten we wel waar we heen gaan geloof ik. Hè? peddels en daar zijn dan uh, auto's en busjes en wagens uh, dus als het goed is is daar ook Verona we gaan het meemaken ik weet niet wat voor auto's ze heeft dus is lastig nou ja lastig ik denk dat je er omheen moet rijden en dan uh, naast de laatste gaan staan ja. ofzo we gewoon een pijlenvol van <laughs> Ja, laten we dat maar doen. We gaan de pijlen volgen. Waar zou ze zijn? Ik zie er niet. Maar nou ja, we gaan er zoeken. Zo, daar is vrouw. We gaan naar de keuring. Samen met Esther. Oeh, we hebben tegenliggen paard. Dus. Dus yes, is voor goed. mij geen veterinaire bezwaren. Ja. Nou, perfect. Ja. Nou, het was een heel emotioneel afscheid. Ik vond het heel moeilijk, want uh, ja, het is toch ter paard. Dan begin ik weer en moet ik opbouwen. Maar ze staat achterin, ze is goedgekeurd. Uh, ze gaat zelfs voor de prokeuring. dus uh, ja, super blij mee. En uh, ja, nu terug naar mijn sluis en uh, dan kunnen we daaruit gaan laden. En dan is ze van ons, yay! En moeten we even aan de binnen. We zijn er. We zijn bij de medische, dus we kunnen naar de box. Ze heeft box 30 in de grote stal. Die moet nog even opzoeken. Dus dat doe ik zo meteen eerst. Het was net noodweer. Gelukkig is nu weer wat hoger. Tot zin. En dan uh, ja, gaan ze naar de stal toe. Hoi hey, meisje. Nice. Nou, staat ze in de box. Weg eten. Het is allemaal geregeld hier, dus dat is super gaaf. Goedemorgen. Vandaag is de dag. Hier. is Verona. Daar is Rick. Daar is Rick. Rick die moet even winnen aan het paardenslijm. Maar uh, we gaan de box versieren. En uh, we gaan natuurlijk corona een beetje ver versieren. En dan komt Tessa straks. En die, die gaan we bellen en zeggen uh, dat de opnames niet helemaal goed lukken. Dus dat... Uh, of ze even wil komen helpen. En uh, of ze de rijboek even aan wil trekken. Want we zijn dus een video aan het maken voor... De dus ik ben benieuwd. We hebben allemaal spullen meegenomen. Dus ik vind het wordt helemaal leuk. Nick ben je er klaar voor? Ho, ho, ho. <laughs> Link is er ook bij. Die komt ook op helpen. Alice is erbij. Ligt er ook voor stro. Een box mooi versieren is nog niet zo simpel. En Verone heeft kerststrikjes in haar haar. Hallo meisje. <laughs> ho, ho, ho. Hallo meisje. Goeie, die? Oh, je hebt hier gewoon een paardenlaar aan. Ja. Oké. Okay. Nou, uh, ben ik klaar voor? Oh, je een ook nog een show gedaan. Oh, hallo. Sorry. Hallo, kom Maar, als je hier graag bent geweest, is er ja. iemand hier ook niet? Kerstmis krijgt je papa, mama, Rick, Donna, Alice en opa Cor corona. Moet haar wel delen met mama. Fijn kerstmis. Oh, Moet je ja? even voorlezen voor je. Wat heb je nou gehad dus? Wat is het nou? Ik heb corona gehad. Is dat wel erg anders? Nee? Lieve Tessa, ik weet dat jij en je mama veel geld hebben gespaard. Voor maar, papa en alt hebben daar nog wat extra geld bij gerecht. Nu kan mama mij kopen. Mag ik jou? Pa? En wil jij mijn mens zijn? Lies voor Ona. Ja, daar staat hij. Weet je al, die strikjes om. Hebben wij een Ja. Herken je dit niet? Jawel. Nee, ja, weet je dat ik het op en papa zie? Hè? Ze hebben de kerstman even geholpen. Is het maar even gaan kijken dan? Ja. Ja? Helemaal benieuwd. Ja, Hoi, aldoen. zie ja. je ja. de foto, Nee. Had je het verwacht? Nee. Nee. nee. nee. Oh, nee. nee. Oh, wacht even. Wacht niet. Nee. Nou, trek er maar naar achter. Nee, dus laag. Laag. Dan nou, duw je tegen de borst. Je Is wel. Ik echt niet verwacht okay, dat ik nee? corona had gegeven. Nee? Dat je dat echt niet verwacht? Nou moet je voor de zorgen. Ik heb nog een brief voor je. Nog één? Ja, we zijn een paar minuutjes verder. Tessa is een beetje van de verbijsting gekomen. Ik krijg nu de kaart van. Uh... Ga maar lezen. Nee, ga maar lezen. Ja, dankje. <tie> <tie> ze begint te beseffen dat ze een paard heeft. <tie> dat had ze nog niet helemaal door geloof ik, hè? Ja, hallo Tessa. Alice wie heet als het. het. Goed is, ben je nu de uh, trotse aller trotste uh, eigenaar van Corona. Ik wens jullie samen heel veel plezier. Pas je goed op haar. Heel veel geluk en plezier. Hartelijke groeten Esther. Weet je nog die mevrouw die toen bij Vrona was? Die jou toen op ging tillen zodat je het half kon doen? Dat is Esther. En die stuurt je nu een kaart. Wil je nog iets tegen Esther zeggen misschien? Heerlijk bedankt. <laughs> nou, zou je goed op haar passen? Dat ja. vraagt ze. Ja. Ja? Goed zo, meis. Ja? Wil jij eerst even naar de manege middenhof komen? Dan kan je Verona zien. Ik heb een paard gekregen. Voor Kerstmis. Ja? Nou, we gaan nu even het halster showen. Tess, vriend van, van het halster? Heel mooi. Wat voor kleur is die? Roze. Hoe roze? Glitterroze. Glitterroze. Ik ben er heel dichtbij. Stak buiten ook nog even filmen. Wel een super gaaf halster. Die heb je gehad van Ruifart. Luisje, wel. Verona voor het eerst even los. Ze is nu in de paddock, nummer 4. Eigenlijk had ze in twee gemoeten, maar ze mag even in Dus We gaan even buiten kijken. Even bewegen. Zie je er van Tess? Leuk. Leuk! Ik heb een paard, ik heb een paard!